Geen meldingen van uh, dat je iemand in je voet hebt proberen te uh, trekken. Ow. Deze crisis vanaf het uh, Vliegtuigcrash. Hier is een ongelukje gebeurd. Uh, ze vragen mijn assistentie. alle mensen leuk je doen kijken naar deze nieuwe video mijn naam is gta 5 lspd vormhoor en vandaag kapot met deze unmarked motor gemaakt door je boy chesley van Heumats. Shout out naar hem natuurlijk uh, of die gereleased wordt weet ik niet uh, wat ik wel weet is dat je in ieder geval als je erop wilt rijden dat je dan uh, de rpr kunt joinen de roleplay reality uh, moet je natuurlijk uh, wel uh, wat verder zijn in de uh, in de in je rangen zeg maar, dus je, je moet een motor specialisatie hebben en dan nog een markt specialisatie. Uh, dus dat wel. Um, in ieder geval, dit is hem. Blauw. En uh, stop. Ja, is niet te zien, maar als je... Ja, het is hoe je kijkt. Kijk, nu zie je politie stop en nu zie je politie volgen. Als je zo kijkt, niet. Maar goed, maar niks uit. Uh, laten we de straat op gaan. Bijzonderheden. Ja, het is vandaag een 4000 graden of zo buiten. Uh, het is namelijk zondag 2 juni, is het 2 juni? Ja, nee, wacht, weet ik niet eigenlijk. Is het 2 juni? Ik geloof het, ja, 2 juni. Um, dus de airco heb ik al uitgezet. De airco gaf net aan tot de 30 graden op mijn kamer was. Uh, maar goed, uh, je boy Jessley zei van ja, je kunt echt niet maken om die airco aan te laten. Dan, dan hoor je dat, dat is lelijk. Ik heb wel de ventilator aangezet om mij enigszins nog wat af te koelen. Uh, maar goed, uh, dus zonder... Uh, airco 30 graden op de kamer gaan we deze opname starten en ja natuurlijk hebben we een unmarked pakje ik heb een vuurwapen met holster wel gewoon een portofoon en uh, in, uh, uh, wat patronen en een uh, portofoon uh, in ieder geval om wel nog uh... code 1 lijkt me een prio 3 omdat code 3 dus 3 is prio 1, code 2 is dan prio 2, maar code 1 dat lijkt me dan dus prio 3. Alleen prio 3 naar iemand die net wegrijdt nadat iemand heeft voert. Lijkt me dan ook wel niet. Dus code 1 is misschien ook wel super snel. Maar goed. We hebben het busje in zicht. Er zit iemand achterin. Stop voorstellen. Als we dadelijk de persoon uh, staan hebben gehouden, dan uh, wil ik in ieder geval uh, extra eenheden deze kant op hebben. De vraag is, heb ik die optie? Nee. Dat script had ik altijd. Uh, maar is nu weg. Nou, eenheden zijn er ge snel genoeg uh, als het nodig is. Goedag. Hey. Ik wil graag een uh, identiteitskaart zien. Oké okay John, die gaan we zo even natrekken. Um, ja, hij zegt waar ga je heen? Ik ga naar huis, agent zegt hij. Wie zit er achterin? Iemand die een lift nodig heeft? Nou, dan ga ik zo meteen eens even kijken. Ze zit met de handen op de rug. Ik vind het een beetje raar. We krijgen meldingen van um, dat je iemand in je voeten probeert te trekken. Um, klopt dat? Nou, hij zegt van niet. We in ieder geval even uitstappen. Ik vind het een raar verhaal. Uh, ik wil je handen zien. Geen rare dingen doen. Ik omdraaien. Omdraaien. Oh, sorry. Goed. Ik ben aangehouden. Ik ga je boeien omdoen. Oké. Okay. Mevrouw blijf even... blijf even staan. We ja, gaan deze kant op. Ik ga nog even snel uh, fouilleren. Aan ja, een vuurwapen bij, een mes. Uh, had hij nou twee vingers bij zich? We, ik heb twee vingers gevonden. Ik denk dat hij twee gew ja, gewonde vingers had, zeg maar. Oké, okay, luister. Ik ga je meenemen even op de stoep. Uh, in ieder geval voor je busje zetten. Wel even van de weg af. dat hij veilig staat. Dan moet je maar even staan. Ah ja dat ding nog. Nou, niks mis mee om daarmee getransporteerd te worden lijkt me. Hoi oh, neem maar mee. Goedag mevrouw, Wim, politie. Uh, handboeien zijn afgedaan. Hey nee, mevrouw, gaat alles goed. Dankjewel Agent, ik ben oké. Okay. Kun je me vertellen wat is gebeurd? Ik was aan het lopen en opeens trok hij me zijn busje in. Oké, okay, oké, okay, ga door. Uh, hij deed mijn handboeien om en uh, oh, in ieder geval deed mijn handen vastbinden uh, en deed me achterin zijn busje stoppen. Oké, okay, uh, bedankt voor je uh, statement, uh, verklaring. Uh, kan ik nog iets doen om je te helpen? Ik wil alleen uh, naar huis, agent. Uh, kun je me een taxi regelen? Ja, dat kan ik zeker. Uh, numpet nul voor een taxi. Goedendag, Wim, politie. Hoi, taxi, dit kan erop. Dank je wel. Jojo. taxi komt het kan op. We wachten we nog even op busje gaat mee voor sporen onderzoek en zo ook al hebben we een hele mooie verklaring lijkt me getuigen die moeten zich even melden uh, mevrouw zegt zelf wat er is gebeurd dus uh, dan wordt dat hopelijk een mooi onderzoek al een succesvol onderzoek busje meegenomen taxi stond net nog hier Oh, ik rijst. Nou goed. Oké. Okay. Wij gaan door. Neer, Downtown Pinewood. Nee, dat gaat niet lukken. Ik dacht even snel uh, door het steegje te gaan. Maar dat was geen steegje. We hebben iemand die onder invloed rijdt, gaat er echter al vandoor, bij het zien van blijkbaar al collega's ofzo. Ja, handig, dank je. Uh... Oeh, cool blue busje. Achtervolging, cool blue busje, uh, uh, meldkamer. Ja de route die op de kaart uh, in beeld komt. Ik weet niet wat het is. De politie. Stop. Hoe op of ja ik weet wel wat het is. is dus route naar die vrouw uh, van net. Maar ja, daar hoef ik in ieder geval niet heen, dus ik weet niet waarom die route uh, er staat. Dus ik ga graag eenheid is bij, ik sta natuurlijk Eén met mijn uh, uh, motor. Maak wat ruimte. Rijdt alstublieft prio 1. 125, ik ben onderweg. Oh, hij heeft een bivok met z'n op, hè? Ik geloof dat hij dat busje heeft gestolen. Ga ondertussen snel kenteken checken als dat kan. In het geval er ook gestolen staat. Ik ga het volgende kenteken. Hij rampvoertuigen, kent, rampvoertuigen. Ja. Zulu, 5, 7, 5 traffic violation. Proceed with caution. Rijd door, volvo, rijd door, volvo. Uitstappen. Auw. Aan de kant. What the fuck doe je nou? Know? Sorry. Oh, dat scheelde heel weinig. Anders was ik dood geweest. Hij ramt gewoon alles en iedereen die op zijn pad komt. Levensgevaarlijk. Het is ook nog super druk. En hij is dronken natuurlijk, of vermoedelijk. Ik mag schieten vanaf mijn motor. Ik doe het niet. Nu nog niet. Maar als hij mij aan gaat rijden of zo, dan ga ik wel dadelijk schieten. Kom, uitstappen. Zo. So. Mijn aangehouden. Wat heb je daar? Wat heb je daar? Wat is dat? Oké. Hij heeft in ieder geval een holster om. Ik weet niet wat hij heeft. Op je knieën gaan zitten. Mijn aangehouden Oké. Okay. Deze bergen. takelwagen voor dit ding. En een transportje voor deze beste meneer. Gewoon één collega vraagt om een assistent. Transportbusjes, bij er zo te zien al. Dan gaan we ook niet langer... Uh... Hier al de boel ophouden, dan gaan we meteen uh, weer met vervolg. Maar in ieder geval de weg een beetje vrij. Dat hier door kan rijden rondom het cool blue busje. Oh, die is flink beschadigd, zie ik nu pas. En was dat net ook al toen ik er langs liep? Het valt me echt nu pas op. Hij is meegenomen. transportbusje moet wat dichterbij komen, dat doe ik even door middel van H. Daar staat hij op uh, meegenomen. En met vervolg. Ik krijg een melding overlast, ik ga even die kant op. Ik neem maar aan gewoon uh, periode 2 of 3. Uh, dus... Uh... Ja, dat. ik ja, krijg even mee hoor. Of mee bedoel ik, van de voetgangers had ik groen, voor de rest heeft dat niemand groen, dan kan ik net zo goed even snel doorrijden als toch niemand ging oversteken. Oh wacht, ja. Ik zag, ik zag groen en vervolgens zag ik toen ik reed dat ik geen groen had. Mag dit nou eigenlijk in Nederland? In Amerika weet ik, als je wel eens die filmpjes kijkt, uh, cops versus bikers en zo, dat soort filmpjes, dan zie je altijd dat ze... Of dat ze soms ruzie krijgen omdat je er niet doorheen mag rijden. In andere staten mag het wel. Mag je in Nederland nou zo tussen de rijbanen doorrijden? Of mag dat alleen een files? En was dit een file of niet? Ik heb echt geen idee. En rechts inhalen mag natuurlijk niet. Maar ja, doe ik toch lekker. Auw. Wat de fuck. Het is dat ik Godmodel aan heb staan, wat ik nu uit ga zetten. Anders was ik gewoon van mijn motor afgevallen hoor. Ik heb dat standaard zeg maar aanstaan. Als ik mijn game opstart staat jongens, staat veelke godmodel aan. En nu denk ik eraan, maar omdat ik door de lucht vloog. Hier is een feestje aan de ja. ja duidelijk. Wel lekker muziekje. Wie is de melder? Hoi, heeft u 1 en 2 gebeld voor uh, geluidsoverlast? Hallo agent, ja uh, ze zijn nu een paar uur bezig. Uh, genoeg is genoeg hè. Ik, uh, ik uh, ben het ermee eens. Is het altijd dit volume geweest? Um, ja, er waren een paar minuten dat het even stil was, maar het is zeker een paar uur zo bezig zoals dit. Oké, okay, ik ga even de be be bewoner aanspreken en uh, ik zal ze vragen of het geluid stillen kan. Bedankt dat je het serieus neemt agent. Ja, geen probleem hier is wel heel hard inderdaad. Oh. Oh. Gaan ze aanhoren of ze het geluid zullen willen zetten. Tengong, technong! Joejo! Niemand doet open. Ik vind het wel snel, er stond meteen no one is here. Oftewel. Niemand heeft het gehoord, dus je moet via achter gaan. Het is net zoals in een film. Zullen ze aanbellen? Ting dong. Ja, niemand doet op. Laten we de deur intrappen, want het klopt niet. Snap je? Ik bedoel, kom op man. Uh, Jesus Christus, van een hartig Hé Hey Franklin. Goedemorgen meneer. Yo dog I'm Franklin. Dit is mijn huis, uh, wat is er aan dan? Hey uh, meneer Clinton, we krijgen uh, klachten van geluidsoverlast en dat kan ik best wel begrijpen. Wat? Is er niet te hard? Mensen kunnen nog steeds met elkaar praten. Ja onder de stad doe toch even het geluid aflaag. Uh, Oké okay, als het moet. Ja eigenlijk wel. Peter? Ja. Kijk eens aan. Hij zegt, is dit goed genoeg voor mijn agentvriend? Nee, ze uh, ik zeg, ja, eigenlijk wel. Dus uh, ten voor, oftewel, we zijn status een meldkamer. We gaan het gebied verlaten. Als je hier buiten loopt, hoor je het al niet meer. Buurvrouw, zou ons dankbaar zijn. Hoe kom ik hier nou uit? Ik ben erin gekomen, dan kom ik er ook uit. We gaan het gebied verlaten en we met vervolg, status 1. Dankjewel. u collega vraagt om uh, Vliegtuigcrash. Oh, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7. O, dikke skills. Ergens een vliegtuig neergestort, hier in de stad. Daar oh, dat boom. Ergens zometeen. voor een dan mag best deze kan opkomen. Extra collega's komen deze kant op. Ik blijf vooral op afstand. Dat is TS. Hierin, hierin, hierin. Ah, oh, jullie blijven daar staan, ook goed. Er komt nog een TS en een ambu. Goedag, hoi. Je ziet hopelijk waar het is. Ja, dankjewel. Nog een TS, oh. De buren in ieder geval uit. Er moeten slachtoffers liggen, daar gaat de ambulance heen denk ik. En iedereen vertrekt weer. En alles is ook opgeruimd. Vraag even via deze weg een Ambulance. Kom dus een Ambulance nog even deze kant op, niet via het script van de vliegtuigcrash, maar via de Bella IMS script, zodat hij daadwerkelijk naar het slachtoffer komt kijken. Ze nemen het slachtoffer op zich, ze gaan kijken of hij nog te redden valt. Nee, die is dood. Braven de ondernemer deze kan op laten komen. Deze melding is ten einde. Goed werk. Hij is overleden door een explosie. Dat is de cause of death. Nou, foto's foto's, ik ga alvast er vandoor. Hoi! Nou, dat hoeft ook wel niet weer. Voor mij is het een tijdskaartje. Dankjewel. Iedereen dat ik even een kant zet. Uh, ik vind het niet helemaal goed uh, gaan met je. Zijn er wat probleempjes ofzo? Of dit of, uh, is verlopen trouwens, Later is iets aan doen. Wat, wat ben je aan het doen? Ik moet zo wat frisse lucht hebben. Waar kom je vandaan? Ik kom van het ziekenhuis. Waar ga je heen? Dat wil je niet weten. Nou, eigenlijk wel. Ik vind het een beetje raar. Uh, heb jij je, uh... je drugs genomen of iets? Of alcohol of uh... Dat hoor je nog in het ziekenhuis te zijn? Je mag even blazen. Of uh... drugsstes afnemen. Nee, dit, dit was alcohol. Ik even een drugstest. Ik weet verder niet of je nog in het ziekenhuis hoort te zijn. Um, maar ik ga toch even een ambulance laten komen en je na te kijken. Want ik vertrouw niet helemaal. Je loopt raar, je hebt niks gebruikt. Geen alcohol of drugs. Uh, je kwam van het ziekenhuis, dus ik weet niet of jij nog in het ziekenhuis hoort te zijn. Of dat hij, zich, dat hij hem wel is. Yeah. Hoi. Ja, oké. Okay. Ze gaan hem nakijken in de ambulance. Dat gaat wat sneller. En dat is wat meer privacy. Daar is wat meer privacy dan hier op straat. Hup. Nee. Ja, we hebben nergens hoor, naar een assistentie gevraagd. Een collega vraagt om een assistentie. Rijdt alstublieft Prio 1. Uh. Hier is een ongelukje gebeurd uh, ze vragen mijn assistentie. Goeiedag, met wie moet ik praten? Hé hey, Gen, wat is er gebeurd? Hey uh, collega, dank je voor het komen. Ik ben hier ook net. Uh, het lijkt erop dat hij aan is gereden en tot de verdachte is doorgereden. Oké. Okay. Heb je een moment, uh, de vrouw hier naast je weet misschien iets meer. Oké, okay, dankjewel voor het hel voor de helder. Oké, okay, dankjewel. dan mevrouw. Heeft u nu allemaal manier gebeld? Ja, okay, dat heb ik gedaan. Bedankt voor dat. Uh, kun je me vertellen wat is gebeurd? Het uh, Chino uh, heeft hem aangereden, die reed over de stoep. Hij uh, heeft hem aangereden toen hij wilde oversteken. Oké, okay, heb je een nummerplaat gezien? Ja, ik heb alleen de laatste drie cijfers, 887. Oké, okay. dank voor de uh, hulp. Uh, ik geef nog even een verklaring naar mijn collega hier en dan uh, mag je daarna je weg vervolgen. In principe. Geen, Geen probleem mevrouw, ze zegt dat is alles wat ik kan vertellen. Dat is verhoord. Ja. Oh, is oh, okay. nou, er zijn drie locaties waar we eventueel zo'n voertuig gaan aantreffen. We gaan gewoon uh, iets meer wat wivens geloof ik wel in de buurt. Dat is verhoord. Dus daar gaan we eerst eens heen. Als dat hem niet is, dan moeten we dus naar de andere locatie. Ah nee, andere collega's gaan naar de andere locaties, het is een... wij gaan naar East Drive. 12 Drive. -12 12. Zo, daar ben ik weer. Um, ja, de, de melding crashte toen ik naar het adres onderweg was. Uh, dan ga ik kijken, dus je achteraf kijken, dan zie je toch weer een half uur bezig bent. Dus uh, die melding houden jullie anders wel een keertje van me te goed. Uh, dat komen wel goed. Uh, ik jullie nu bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke Unmarked Motor vonden. Een leuke aflevering daarmee. En natuurlijk een mooie Unmarked Motor moet ik zeggen. Uh, gemaakt door Jessly van Team Heumods. Of Heumods in het algemeen. Uh, Jessly, Teamlid van Heumods. Uh, in ieder geval. Uh, nou, tot over een paar dagen bij een nieuwe video. Uh, voor de rest hebben we niks te zeggen. Dus. hoi.